Dus is een topprestatie, daar voel ik mij goed in. En uh, als hier dan 4350 mensen zitten, die als het ware het team gaan denken van ja, Jannes, daardoor doe je het voor. Ik ben uh, Jannes, zit in het managementteam van Groningen Seaports. En basketbal en basketbalclub Donar zitten in mijn hart. Geeft mij alle energie en voldoening die ik uh, nodig heb uh, elke dag. Nou, de basis van deze club drijft op uh, 75 vrijwilligers. Eén van de 75 ben ik en toevallig ben ik voorzitter. Dat je leiderschap toont als leidinggevende. De jongens laten inzien dat als ze hun eigen skills optimaal uitnutten, dat dat het beste toegevoegde waarde is voor het team. Je moet wel heel goed nadenken over van welke koers je kiest. Het kan ook zijn dat je af en toe van koers verandert. We hebben we bij Groning ook gedaan. Wat enorm belangrijk is, is dat je als bedrijf anticipeert en flexibel bent op de veranderende omgeving waarin je acteert. Wij zijn daarom ook trots om partners te zijn van Missie H2, wat waterstof in Nederland op de kaart gaat zetten. Alleen door samen als team keihard elke dag te werken, behaal je resultaat. Dat maakt het werken bij mijn club zo mooi.